Verlies je ook zoveel tijd aan het opstellen van facturen? Zit je boekhouder altijd achter je aan op het einde van het kwartaal? Of zit je ook soms uren te zoeken naar die ene factuur? Ontdek dan nu Billit! Digitaliseer en automatiseer je facturatieproces en werk sneller en goedkoper. Zo kun jij je bezighouden met wat echt telt in je onderneming. Billit staat je bij in het volledige facturatieproces, van offerte tot factuur. Plaats eenvoudig klanten en producten op je offerte uit je klanten- en productenbestand. Zet je offerte eenvoudig om in een bestel- of leveringsbon en uiteindelijk in een digitale factuur in jouw huisstijl. En verstuur je factuur eenvoudig via PayPal, mail of zelfs per post. Aan de uitgavenkant importeer je moeiteloos bonnetjes en facturen on the go dankzij de Billit-app en het zelflerend scanmechanisme van de snelle invoer. Dankzij de koppeling met je bank controleert Billit zelf de betalingsstatus van zowel inkomende als uitgaande facturen. Zo worden zowel jij als je klanten verwittigd wanneer een factuur dreigt te verlopen. Zelf facturen betalen doe je snel en eenvoudig met BillPay. En op het dashboard krijg je een handig overzicht van je openstaande facturen en de financiële situatie van je bedrijf. Bovendien bewaart Billit je volledige archief in de cloud. Zo vind je al je facturen terug van op elke computer met een internetverbinding. En op het einde van elk kwartaal deel je alles eenvoudig online met je boekhouder. Wil je jouw onderneming ook klaarstomen voor de toekomst? Probeer Billet 15 dagen gratis en ontdek alle voordelen van digitaliseren voor jouw onderneming.